Wil jij ook het maximale halen uit het rekenonderwijs bij jou op school? Dan is de opleiding tot rekenspecialist echt iets voor jou. Tijdens deze opleiding gaan we samen aan de slag en ontdek je hoe het rekenwiskundeonderwijs er echt goed uitziet. Dat betekent dus ook dat je kennis hebt van de didactische modellen en ook weet hoe je jouw team daarin meeneemt. Samen enthousiast stappen in het rekenonderwijs, dat gaan we doen. Ik hoop dat ik jou zie tijdens deze opleiding en samen maken we het rekenen in Nederland en natuurlijk bij jou op school steeds sterker.